In. We gaan veel meemaken met elkaar vandaag, maar we gaan vooral leren dat je het niet zo zwaar hoeft te maken. Ik ben vet. Wie heeft het opgeschreven met ik ben? Ik heb het al vaker tegen gezegd, je bent niet vet, je hebt vet. Je bent meer dan je lichaam. En als je dat op die manier kan bekijken, dan kan je het zien als iets wat je los kan koppelen van jouw identiteit. Ik kan daaraan werken. Want het heeft verder niks met jouw identiteit te maken. Het heeft niks met jouw kernwaardes te maken. He, dus het geloof versterken door de juiste vraagstellingen, door de juiste vragen jezelf te stellen en door de juiste voorbereiding. Daag jezelf uit. Maak het jezelf niet gemakkelijk. Dat jezelf makkelijk maken leidt altijd tot uitstelgedrag.